Ik kan altijd zeggen dat ik, ik dronken uit mijn ogen kijk, maar dan ben ik gewoon geboren. Ja. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. En dit keer een hele speciale video, want dit is mijn allereerste interview met een gast genaamd Timon Ophelders. Het interview komt hierna. Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar een interview. Het allereerste interview wat op mijn YouTube kanaal verschijnt En ik heb hier een hele grappige creatieve gast en dat is Timon Ophelders. Kun je even een korte introductie over jezelf geven? Oh, moet ik heel snel zijn. Uh, ik ben een freelance voor omgevers, dus ik maak huisstijlen, logo's, alles wat printbaar is. En daarnaast maak ik ook uh, video's op YouTube net als jou. Dus uh, ja. dat is heel kort. Kijk, uh, meer informatie moet je maar zien, staat hopelijk in de beschrijving. Ja, en ik zal hieronder zijn kanaal ook eventjes linken, dus mocht jullie daar interesse in hebben, dan zal het hieronder in beeld verschijnen. Goed, we gaan het vandaag hebben over video, video en nog meer video en vooral, ook, vooral dingen die daarop betrekking hebben. Hoe ben jij begonnen met video's maken? Ja, ik was uh, toen ik uh, pas begon met uh, ondernemen, toen ik me pas had ingeschreven, toen uh, deed ik eerst altijd video's maken van boven mijn bureau, dus zonder mijn gezicht. En dan uh, konden mensen kijken hoe ik dingen maakte, hè? hoe ik dingen tekenen, hoe ik dingen ontwierp. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, ik kan ook gewoon met mijn gezicht erop. Dan heb je toch iets meer persoonlijkheid, uh, komt er ja. iets meer je persoon over. En uh, dan maak je toch wel iets meer connectie met de kijker. Dus toen ben ik gewoon begonnen. En uh, ja, gewoon zonder enige voorbereiding. Want sommige mensen denken van, ah, oh, je moet super goed voorbereiden. Nou, ik ben zonder enige voorbereiding uh, gewoon, <laughs> gewoon mijn camera aangezet. En uh, dat okay. doe ik nu nog steeds en ja, uh, yeah, het gaat steeds, uh, yeah, het is gewoon een learning way of, uh, gewoon een leren weg wat je, wat je volgt. Dus je wordt elke keer een beetje beter. Dus ik ben met hele slechte video's begonnen en nu ben ik hier. <laughs> Zo Applausje <laughs> nou, voor Tymon. <laughs> yes. Nee, maar inderdaad, ik, uh, <laughs> ik herken me daar heel goed in zo'n, ja eigenlijk het is gewoon gaandeweg leer je en heel veel mensen zien daar obstakels in. Uh, daar gaan we het in een andere interview, wat op, mij, wat op jouw kanaal verschijnt, ook over hebben. Uh, maar ik ben benieuwd, krijg je ook wel eens kritiek op je, vid op je video's en hoe ga je dan eigenlijk mee om? Ja, ni niet zo heel veel uh, wat, wat gewoon uh, uh, haat is, zeg maar. Dat valt op zich wel mee. Ja, dat krijg je sowieso wel eens een keer, maar valt op zich wel mee. Maar mm -hmm. ik heb wel altijd een beetje het idee, uh, dat zie je ook online, van mensen die zeggen van Oh, uh, ik, heb, uh, ik krijg ongevraagd feedback. Oh, wat erg. Kijk, ik krijg heel weinig feedback. Ik ben altijd blij als ik ongevraagd feedback krijg. Dus feedback die ik, die ik krijg van, hé, hey, dat is niet zo goed, uh, daar je, moet je op de volgende keer een beetje op letten of... Uh, uh, ...het is een beetje te lang ofzo, of vind of ik wel wat. Kijk, dat vind ik alleen maar fijn, maar ik heb ook bijvoorbeeld wel eens een keer uh, gehad... ...van mensen die uh, mijn accent uh, niet leuk vinden. Dat is uh, ook leuk om te horen. En ik ben blijkbaar ook heel erg lelijk. <laughs> maar uh, ja, <tied> op zich... Kijk, ik denk altijd maar zo. Je moet een beetje verplaatsen in die andere persoon. Heb je jezelf ooit al eens uh, het idee gehad van, nou, uh, deze persoon ken ik niet. Laat ik eens onder uh, zijn of haar video's zetten dat ik die persoon lelijk vind. Kijk, dan ben je toch niet helemaal lekker in je hoofd? Kijk, dus staan denk ik zo van, ja, die mensen die, zijn hier gewoon niet, die hebben gewoon heel weinig te, dingen te doen. Ze hebben zelf gewoon ja. wat problemen. Uh, I don't care. Weet je wel. <laughs> ik heb, ja. Ik heb daar nul gevoel bij dat iemand die ik niet ken mij lelijk vindt of mijn accent lelijk vindt of uh, wat dan ook. Uh, ik heb ook een keer gehad dat iemand tegen mij zei, uh, jij vervelende uh, bepaalde ziekte, uh, promotie, lul ofzo weet ik veel wat. Te duigst ja, ja erg. Uh, op ja. zich uh, ja, kijk ik heb dan gelukkig niet die ziekte. Maar ik promote mezelf dan wel weer, weet je wel, dus op zich, maar ja, zijn ja dat zijn gewoon... Je met dat soort reacties? ga je ze dan verwijderen of reageer je ja, er dan toch wel op een positieve manier op? Zeg maar, ik heb een bepaalde woorden heb ik dan uh, dat die dan in een bepaalde box komt, dat ik hem moet beoordelen en die oh ja, ja. uh, laat ik gewoon wel in die box, want ik vind het op zich ook wel grappig om te krijgen, maar die worden na zoveel maanden worden die uh, automatisch verwijderd. Dus uh, sommige ja. woorden, dus ik laat bijvoorbeeld uh, bepaalde scheldwoorden, die uh, worden sowieso niet uh, zichtbaar op mijn kanaal. Maar bijvoorbeeld over mijn... Uh, um, ik heb ook wel eens gehad dat iemand uh, zei dat ik... Uh, die, die zei van ja, het lijkt wel alsof je aan de druk zit. En daar heb ik dan onder gereageerd. Ja. Ze, ze kijkt gewoon uit mijn ogen. Dan kan ik niks doen. De... Ze is zo gewoon met mijn gezicht. Ik kan altijd zeggen dat ik, dat ik uit mijn, dronken uit mijn ogen kijk. Maar dan ik, ze van, ben ik gewoon geboren. Ja. Maar dat brengt voor de rest dan niet een bepaald soort onzekerheid met zich mee. ofzo. Nee. En bij jou? Of krijg je ook wel eens wat uh, zulke dingen? Of... Nou, niet zo heftig als jij nog. Uh, ik had dus wel laatst een video gemaakt over uh, bijvoorbeeld hoe je. Um, hoe je een bedrijf kan starten zonder geld. Want ik zag daar heel, heel veel op gezocht werd en ik wou eigenlijk een video maken om mensen echt zo actueel mogelijk te informeren. En dan had ik een reactie gekregen van um, succes met het starten van je gratis bedrijf met 50 euro inschrijvingskosten. En dan denk ik ja, um, je kan het wel draaiende houden in principe zonder geld, zonder dan in jezelf te investeren. Ik zal dat ja. niet adviseren. Maar dan maak je een video voor een zoekwoord waar 20 miljoen duizend video's over zijn gemaakt en dan krijg je de comment ja, succes met, het, uh, met uh, een bedrijf starten zonder geld en het kost 50 euro. dan denk ik van, ja, alles in het leven kost geld, toch? Ja. Als je echt niks hebt, ja, dan, weet ik, dan moet je die video niet kijken. Dan kan je die video waarschijnlijk ook niet kijken, want dan heb je ook geen computer en geen telefoon. Dus ik had zo ja. gereageerd van... Nou, dat gaat dan de eerste bedrijfsinvestering zijn, weet je wel. Ja, ik heb altijd zoiets van, ja, joh, ik kijk altijd een beetje naar mezelf. Zo. Want, nou, zou ik zelf zo'n reactie achterlaten, ja of nee? Of zou iemand in mijn omgeving die normaal kan nadenken, uh, zulke reacties achterlaten? Nou, waarschijnlijk niet. Uh, moet ik zo'n persoon serieus nemen? Nee. Ja, ik snap het zelf ook niet. Kijk, ik volg wel eens mensen op Instagram en dan komen ook wel eens van die haatreacties voorbij, waarin mensen dat gewoon delen. En dat vind ik enerzijds heel sterk dat ze dat doen, maar soms gaat het echt ver. Mensen die zwanger zijn en die echt zeggen van, kind heb je niet verdiend en zo. En denk van, oh my god, hoe krijg je überhaupt in gedachten om zoiets te plaatsen onder iemand, zijn video die je totaal niet kent. Ik vind dat gewoon, ja, ik, heb, ik ben ja. blij dat ik het nog niet heb gehad. Um, ik kan nu ook echt even geen voorbeeld noemen van iets wat ik echt vervelend vond of zo. Dat heb ik echt nog niet meegemaakt, dus als ik het na deze ja, video maar je, je krijg, dan, moet er uh, ook, je moet ik je <laughs> ook niet nog mezelf afgeroepen. Uh, die willen juist dat, dat je gekwetst raakt en dat je erop gaat reageren, omdat ze dan weer iets te zeiken hebben. Maar hoe vind jij dan nou maar ondanks al die comments en dat soort dingen, hoe waan je daar toch een weg doorheen? Heb je zoiets van, oh, één oor in, een ander oor uit en ik ga nog gewoon door, of hoe pak je zoiets aan? Laat je het nog wel even bezinken? Of... Ja, het ligt eraan, kijk, als er iemand tegen mij zegt. Uh, Um, ja, je video's zijn een beetje lang. Want ik krijg nu wel gewoon een goede feedback. Of um, al andere dingen, of je geluiden hebt. Gewoon echte pure feedback. Waar ik iets mee kan doen. Weet je wel. Ik kan een video's kort maken. Dat kan ik doen. Maar ik kan bijvoorbeeld ja. niet uh, even mijn accent veranderen. Ik kan niet mijn gezichtsuitdrukking veranderen of, of iets anders. Ik kan ook bijvoorbeeld momenteel kan ik bijvoorbeeld niet. Dat is wel een goede feedback van hey, doe eens aan je achtergrond. Maar daar kan ik momenteel niet, niet eens aan doen. Dus. Uh, ik, heb, ik kijk altijd van, kan ik iets aan doen, ja of nee? En zo niet, uh, ja. al helemaal als het beledigend bedoeld is. Kijk, ik ben niet zo snel te beledigen. Ik zou ik nee. begon niet weten waar, waarvoor iemand mij <laughs> kan beledigen. Kijk, ik kan, kan me lelijk noemen, ik geef het dus een mening, weet je wel. Niet iedereen vindt mij knap. Mijn moeder vindt me knap, gelukkig. Voor yes. <laughs> de rest, oh. I don't care. <laughs> maar, uh, <laughs> Nee, maar uh, kijk zoiets. Ik uh, kijk altijd van: kan ik iets mee? Ja of nee? En als ik er niets mee kan. Piep, piep. Ja, nee, dat vind ik inderdaad ook een mooie, uh, mooi iets. Ja. Ik denk dat ik zelf nog wel. daar um, wel even een dag of zo mee kan zitten en twee dagen. Ik, ik zal het. zeg maar, vergeven en vergeten is dus wat anders zeg ik altijd. Ik zal het niet vergeten dat iemand zo'n comment heeft gezet. Ik zal het misschien wel altijd in mijn geheugen ergens erachter onthouden. Um, maar ik, ik zal wel altijd daar op een bepaalde manier een weg door vinden om het gewoon te doen. Want ja, ik denk dat het ook een soort van onderdeel is van je werk of zo. Denk je dat ook? Nou, dit, ik vind het gewoon, ik vind, ja, het, kijk, dat is wel een, dat zeggen ze wel altijd, van het hoort een beetje bij. Maar ik vind het ja. uh, ook wel een beetje onzin. Eigenlijk hoort dat niet als je, het hoort gewoon niet dat dat ik bijvoorbeeld onder jouw kanaal zet van oh je, je of ofzo, dat hoort niet, dat kan niet. Dat ga je ook niet op straat gaan, ga je ook niet zeggen van tegen iemand die op straat ga ook niet Um, nee. Het is meer gedoogd, zeg maar, dat, dan, dat, dan dat het uh, hoort. Dat vind ik een beetje... Ja, nou wat uh, ik ook denk is dat zeg maar, mensen op internet krijgen opeens een hele andere identiteit, zeg maar. Die, hè, vaak hebben ze zo'n bericht geplaatst onder zo'n schuilnaam en die denken, nou ah, ik kan lekker incognito, ja. lekker een beetje zitten haten. Maar en dat, ook, dat, ook, dat is... het gebeurt ook gewoon niet zo vaak of iemand niet echt ruzie met een bepaalde persoon hebben. Um, dus ik denk dat dat ook wel te maken heeft met een soort van verschuilen achter, de ident ja, echt achter je ware identiteit. Um, ja, dus maar ik vind het wel mooi als je daar gewoon. Uh, ja. ik, denk, ik zeg niet dat uh, beledigende comments per se echt onderdeel zijn van video's maken. Maar ik denk wel dat er een grotere kans is dat je dus commentaar um, dat soort dingen krijgt op video's die je maakt. Ja, uiteindelijk die video's komen op de tweede grote zoekmachine terecht. Ja. Waar we het ook in die andere, het andere interview over gaan hebben. Um, maar ja, ik bedoel, iedereen krijgt ze te zien. Dus ja. er komen steeds meer mensen bij, die kunnen eigenlijk een reactie eronder plaatsen. Maar, dus, ik ga altijd zo van, kijk ik zie ook wel eens video's online, uh, wa, uh, vooral die video wat je me gisteren stuurde, ja, die, die vond ik bijvoorbeeld dat. helemaal niks. Maar ik ga niet onder ja, die video... ik wil deze niet delen met jullie, want ik wil niet iemand zijn naam. Ja, uh, nee, maar kijk iemand die, die, die gewoon uh, um, ook wel reacties misschien wel kan uitlokken, maar ik zou bijvoorbeeld niet... Ik, ik vond die video er helemaal niks, maar ik ga er niet onder die video zeggen van hé, hey, uh, je, je noemt jezelf zo en uh, dikke neus, ja. Yeah. <laughs> dan ga ik, de, ik laat gewoon van, oké, okay, uh, die persoon probeert het en het zal allemaal wel. Dus, uh, die heeft er vast wel uh, veel plezier in. Maar uh, kijk, ik, ik, vind, ik vind het helemaal niks en, ik, en dat hoef ik niet te zeggen. En ik ga die video ook niet disliken zo, want dat heeft gewoon helemaal geen zin. Nee, nee. Okay. nee en het niet voor die mensen is natuurlijk... Ook een proces, net als dat het voor ons is. Ja, maar wel. ja, er is dus natuurlijk eh, twee verschillende soorten feedback. Je hebt opbouwende feedback en je hebt kritische feedback waar je eigenlijk niets mee kan, wat je al eerder zei. En uh, ja, ik denk je daar gewoon de onderscheid in moet kunnen maken om uh, ja, ja. toch gewoon jezelf te kunnen motiveren en die video's gewoon lekker op die uh, grote zoekmachine te knallen. Um, ja, dit was alweer het einde van het interview van uh, mijn kanaal. Uh, Timon, heb je nog iets om jezelf eventjes als een knallende afsluiter uit het interview te introduceren? Ja, daar ben ik nooit zo goed in, maar ik zal het proberen. Op mijn kanaal is nou. ook uh, de rest van het interview, komt op mijn kanaal. <laughs> dus nee, kijk, ja. kijk vooral eventjes op mijn, ook, ook op mijn kanaal als jullie dat willen doen. En uh, ik zal even in de camera kijken en ik hoop dat jullie de video leuk vonden, abonneer op dit kanaal. En dan zie ik jullie... Uh, Hopelijk, onder mijn video's. Yeah. Ja, en niet te vergeten voor ondernemers die kijken, mocht je op zoek zijn naar een huisstijl, logo. Ah, ja, ah, ja, dat doe ik ook kan, deuk kan deuk. je daarmee helpen en hij vergeet het <laughs> altijd te zeggen. Dus ik dacht, ik doe dit wel eventjes voor je. Heel erg bedankt voor het kijken en tot het volgende interview op Timons kanaal. Doeg! Zo, so, dit was het interview met Timon. Ik hoop dat jullie hebben gelachen. Ik hoop dat dit jullie heeft laten nadenken over video en vooral ook... Um, ja, jullie heeft gemotiveerd om aan de slag te gaan met video. Mocht je vragen hebben over video wat betrekking tot YouTube of wat dan ook. Kun je me altijd een berichtje sturen. En vergeet natuurlijk ook niet om een kijkje te nemen op Timons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!